En hij zal die opnieuw moeten doen. Het tweede deel van de eerste uitdaging, variabel instroommoment, bestaat uit het aantal toetsherkansingen en het bindend studieadvies. Ook het OSIRIS ondersteunt ook de controle op het aantal toetsherkansingen voor september en februari instroom. En daarnaast bieden we ook.